In deze video laat ik zien hoe je in Microsoft Teams meer orde kan scheppen in het aantal teams dat je volgt en de manier waarop je je informatie via de activiteitenknop kunt terugvinden. Aan de linkerkant zie je het overzicht van alle teams waar ik op dit moment van heb aangegeven dat ik ze in dit overzicht wil zien. Dit zijn lang niet alle teams die ik hier zie, want hieronder staat namelijk ook nog een kleine link verborgen teams. Als ik daarop klik, komen er nog veel meer teams tevoorschijn. Dit kun je eigenlijk zelf organiseren door achter een team waarvan je zegt dat wil ik zien of niet zien, te klikken op de drie puntjes. En dan kan je of kiezen voor verbergen als hij in het bovenste rijtje staat, dan komt hij dus onder het knopje voor verborgen teams terecht. Of je kan juist bij dat onderste gedeelte, bij een verborgen team, kiezen voor de drie puntjes en zeggen weergeven. Dus zo maak je je teams al overzichtelijker door alleen de teams waar op dit moment activiteit is, hier in dit overzicht bovenaan te tonen. Dat heet de favorieten, nu heet dat dus weergeven of verbergen. En bovenaan staat nu uw teams. Wat je verder nog kan doen om een bepaald team te volgen, het is achter een kanaal klikken op volg dit kanaal. Pas op, als je dat hebt gedaan, dan zul je ook alles wat er in dat kanaal wordt geplaatst terugvinden onder je activiteitenknop. Die staat hier en die activiteitenknop is met name handig omdat je dan van alle teams waar je lid van bent een overzicht krijgt van alles wat er daar is uh, gedeeld. Ook als iemand gereageerd heeft op iets wat je hebt geplaatst of iemand heeft bijvoorbeeld het hele team een bepaald bericht gestuurd. Dan kun je dat gemakkelijk terugvinden via activiteit, maar zorg er dan dus voor dat je een kanaal ook volgt waar je in geïnteresseerd bent. Dat was in het kort hoe je voor jezelf wat orde kan scheppen en ook kanalen kunt volgen in Microsoft Teams.